Hallo dames en heren en welkom bij een nieuwe video hier op het uh, YouTube kanaal van Darts Actueel. Vandaag weer een hele leuke gast. We hebben um, een Nederlandse WDF winnaar, WDF toernooi winnaar. Het is uh, Jules van Dongen, Jules van Dongen. Um, origineel uit Limburg, uit Limburg, verhuisd naar Amerika en wint daar uh, het eerste WDF toernooi dat hij speelt. Wint hij, plaatst zich voor de World Masters in, uh, in Nederland in Assen en uh, vandaag hebben we hem... Uh, uh, kunnen we hem interviewen? Mike Hoijveld is er ook weer bij. Um, ja, welkom uh, bij ons, Shu. Uh, um, hoe, hoe is het ermee? Hoe voelt het om uh, zo'n WDF-toernooi te pakken? Ja, goed. Goed voor het zelfvertrouwen. En uh, ja, het bevestigt dat je uh, ja, op de goede weg bent. Dus, uh, ja, met name het zelfvertrouwen, een beetje momentum. En, en met name in die drukke maanden wat gaan komen. Dus, uh, ja, dat was top. Oké, okay, um, ja, laten we beginnen eigenlijk vanaf het begin. Um, ja, je bent eigenlijk een, een dartnaam die redelijk recent is uh, um, ja, opgekomen binnen het darten. Um, ja, ik bedoel, hè, wat is jouw achtergrond? Uh, niet alleen binnen het darten, maar hè, waarom ben je naar Amerika überhaupt uh, verhuisd? Ja, ik ben hier uh, uh, voor mijn studie gekomen in 2011. Um, heb ik uh, een uh, traineeship gedaan bij een hotel. En um, de laatste paar weken van mijn, uh, van mijn traineeship heb ik mijn vrouw leren kennen. En uh, terug naar Nederland gegaan, studie afgemaakt. En toen in 2013 uh, ben ik hier gekomen wonen. Um, en daarnaast, ja. Qua dachten, ik, ik heb altijd een daalbord gehad, mijn hele jeugd. Uh, ook hier. En, maar het was meestal zo uh, 20 minuutjes. Uh, uh, uh, op een maandag 20 minuutjes, op een woensdag uh, uh, nooit serieus genomen. Uh, en, en als, ja, toen ik bij mijn ouders woonde, was het meer zo van: uh, ik, ik wou niet uh, gaan studeren, dus dan ga je potje dachten. Dus zo is het een beetje begonnen. Um, toen in uh, 2016 of 17 zijn we met een groep Nederlanders naar de State Championships geweest hier in uh, Missouri. En uh, uh, meestal uh, lag ik er dan de eerste ronde uit, want uh, vrijdagavond gingen we met z'n allen bier drinken en zaterdag... Uh, kreeg ik niks geregeld, dus uh, qua d'arte kwam het er niet van. En uh, ook ik nooit echt serieus genomen. Um, tot op een gegeven moment in 2019 haalde ik de halve finale. Maar, maar ook toen zelfs had ik niet het idee van ik, ik ga er wat mee doen. Uh, maar dat was eigenlijk pas vanaf... 2020 20, dat, ik, uh, dat ik dacht van oké, okay, ik, ik, ik, kan, ik kan goed dachten. Uh, misschien wordt het tijd dat ik wat ga trainen. En ik had een, uh, een groot toernooi gewonnen hier in Missouri. Over 100 deelnemers. En in de finale won ik met 5-0. En er kwamen er mensen naar me toe die zeiden van je moet, je moet je zou moeten gaan trainen. Je moet dit doen, je moet dat doen. En toen ben ik door uh, COVID mijn, mijn baan kwijtgeraakt. En dan had ik dus uh, ja, natuurlijk wat meer tijd ook om te trainen. En daar heb ik uh, ongeveer vier, vijf maanden uh, echt iedere dag uh, consequent een uur getraind. Wow. Ja, en dat begon uh, meteen zijn vruchten af te werpen. Dus uh, met toernooiwinsten. En uh, ja, van het een kwam het ander, sponsors. En, en, ja, dus, dus ik had eigenlijk het idee: vanaf 2021 ga ik het, uh, ga ik het op nationaal niveau proberen. Dus. Ja, dan, dat, dan gaan, kan het snel gaan. Hè? Dus, over die andere successen zullen Mike en ik het. Uh zo ook uh, gaan hebben. En als ik het zo inderdaad begrijp ben je echt... Uh, pas in Amerika opgegroeid als... Uh, als darter eigenlijk. Wat het verhaal natuurlijk des te meer... bijzonder maakt. Um, ja, je zegt al, begin, of begin 2020 begon je het echt... Um, serieus... Uh, um, uh, te pakken, inderdaad, het verliezen van, van die baan. Um, heel veel trainen. Wat was het eerste moment dat je dacht van, hé... Hey, die maanden trainen... die doen mij zo goed. Um, het begint te werken. Wanneer merkte je dat? Nou, ik had een oktober van vorig jaar. Um, er is hier een toernooi in, in Missouri. En dat heet uh, Dark Madness. En dat is eigenlijk uh, ontwikkeld om, om wat langere formats te spelen ook. Dus uh, je hebt de kans om een, een Best of 11, een Best of 15. Je speelt langere formats. En, en ik begon. Um, de, de, de eerste twee rondes meteen tegen uh, voormalige winnaars. En, uh, ja, daar liet ik eigenlijk niks uh, van over. En, uh, en, en vanaf dat kwartfinale gooide ik ja, in de 80, 85 gemiddeld. Uh, soms tegen de 90 aan. En het idee van ja, dat heb ik nog nooit gedaan en, en zit er misschien meer in het vat. En uiteindelijk had ik de finale verloren. Uh, maar goed, ik, dat was wel het eerste moment dat ik dacht van... Uh, Oké, okay, ik, uh, ik, ik kan het best goed. Dus... Uh, dat, dat was de eerste keer dat het voor mij echt klikte. Ja, vanaf dat moment ben je eigenlijk echt ervoor gegaan. Dus serieus gaan nemen. Want heb je bijvoorbeeld daarna nog een baan gevonden of ben je fulltime dagspeler? Nee, nee, ik ben... Um, vanaf januari uh, weer begonnen met werken en uh, ik, ik heb eigenlijk het hele jaar door daarvoor ook wel gewerkt voor mezelf alleen ja goed ik kon zelf mijn uren indelen dus uh, het was natuurlijk veel gemakkelijker om uh, om die trainingen uh, te plannen en uh, om, om in ieder geval ja van mijn gevoel het consequent te doen en, uh, en ja dat was voor mij de uh, de sleutel uh, van het succes dat ik dat ik iedere dag aan dat bord kon staan. Dus. En nu je weer een baan hebt, kan je nog steeds elke dag aan het bord staan? Of op bepaalde avonden of middagen? Hoe pak je dat dan nu? Ja, ik, ik, ik train ongeveer vier, vijf dagen per week. Ja, gemiddeld. Uh, en, en mijn trainingen zijn meestal uh, online wedstrijden. Dus op het moment, ik heb uh, twee kleine kinderen. Dus uh, ik probeer uh, zoveel mogelijk te helpen met de kinderen naar bed brengen. en, en Ja, de, al die zaken natuurlijk. Dus, dus dat is natuurlijk wel. Uh, maar ik heb gelukkig heel veel steun hier thuis. En uh, uh, ik, ik heb ongeveer vijf avonden per week dat ik uh, doe en, en goed, ik denk niet dat het meer dan een uur per dag is op het moment. Dus uh, ik hoop daar wel wat veranderingen in te kunnen brengen. Dus. Ja, want aan de andere kant ben je ook vrij fit. Het de, ja, qua prijs is dan heel fit. Maar als we daarna de van weg afgaan, dan duurt het even dat eh, weer wat fit spelers komen. Maar jij pakt dat ook anders aan. Jij bent ook met je lichaam bezig, met je gezondheid. Je, je wil het langer volhouden. Hoe, hoe pak je dat dan aan? Je hebt ook nog een aan. je hebt twee kinderen. Hoe probeer je dat plaatje compleet, compleet te houden? Ja, dat, en dat was in het begin wel een uitdaging natuurlijk. En, uh, voorheen deed ik uh, lange afstand uh, triathlon. En dat, daar gaat heel veel tijd in zitten. En dat doe ik nu niet meer. Uh, alleen ik sport wel. Uh, ja, ik probeer iedere dag te sporten en, en ik doe dat op het werk, doe ik dat uh, tijdens mijn uh, lunchbreak. Dus in plaats van uh, wat te gaan eten, ga ik uh, een uurtje naar de sportschool. We hebben een sportschool op het werk, dus uh, ja, dat is iedere dag wel een uur uh, gewoon, ja, een beetje cardio, een beetje krachttraining. Ik probeer het allemaal uh, bij te houden, ja. Netjes hoor, um, als we wel even teruggaan naar uh, misschien wel je eerste succes, Um, op het internationale gebied, of in ieder geval waar um, ik jou van ken, en dat is toen jij ging strijden voor een, uh, voor een cdc tour -kaart. En de, de CDC-tour is, um, ja, voor de mensen die dat, die dat niet weten, een soort Noord-Amerikaanse tour, daar, daar, ja, daar uh, darten gewoon de beste darters van Noord-Amerika natuurlijk. Um, volgens mij, de eerste qualifier lukte het jou net niet om die te kaart te pakken, de tweede wel. Um, je hebt dus nu wel gewoon een tourcard voor de hoogste dartdivisie van Noord-Amerika. Um, terwijl je helemaal geen uh, staatsburgerschap hebt van, van Amerika. Wat was jouw reden om alsnog aan die qualifiers mee te gaan doen? Terwijl je weet, zolang ik geen uh, burger ben van Amerika, kan ik in principe niks met die CDC-tour uh, buiten ervaring. Nou ja, het, het, het uh, voordeel is dat ik hem voor twee jaar heb. En het, uh, het eerste jaar van mij het was, was sowieso... Het was wel een doel, maar als ik het niet had gehaald, was het ook prima. Um, ik, ik ga dit jaar pakken om, uh, om, om seeded, een, een seeded plek te krijgen binnen de CDC. Dus mm -hmm. als ik uh, uh, in Philadelphia een paar keer uh, een goede uh, run heb, dan kan ik uh, ja, in ieder geval in die ranking een beetje klimmen. En Dan, dan zou ik eventueel volgend jaar echt uh, volledig kunnen gaan voor een, uh, voor een PDC uh, World Championship spot. Ja, en dat zou dan, dan betekenen dat je dus eigenlijk volgend jaar ook uh, officieel een Amerikaan bent. Ja, dat zou dan wel uh, inderdaad uh, moeten gebeuren, ja. Spannend, spannend. Um, ja, een van die andere voordelen die... Uh, ja, ik weet trouwens niet of dat ligt aan het behalen van die CDC Tourgaard, maar... Wat je wel heel veel voorbij ziet komen, is dat jij aan die online toernooitjes meedoet met andere CDC-spelers. Uh, Um, je zei net ook al dat je het heel erg gebruikt om, uh, om te oefenen, om te trainen. Um, ja, merk jij dat, met name omdat Amerika natuurlijk zo ongelooflijk groot is... en dat er lokaal misschien wat minder kwaliteit is... Uh, merk je dat juist die online toernooien, wedstrijdjes heel goed werken voor jou... om dus wel darters te vinden die jouw uh, niveau hebben? Ja, ja als je kijkt lokaal voor mij, dan, dan, dan houdt het al... Uh, dan houdt het... Snel op en als je tegen iemand speelt die 70 gemiddeld gooit, dan ga je zelf natuurlijk ook uh, een beetje mm. mee in dat niveau. Uh, maar goed, nu heb ik wekelijks uh, uh, speel ik tegen, tegen de beste Noord-Amerikanen en, uh, en, en ook nog onder druk op een livestream of, of wat dan ook. Dus ik zie het gewoon als echt kwaliteitstrainingen. Dus uh, ja, ik, ik voel, ik voel mezelf dat dat beter is dan twee uur lang uh, trainen. Goed, heb je natuurlijk geplaatst voor de WWF World Masters, dat betekent dat je, dat je terugkomt naar Nederland. Ga je daadwerkelijk spelen of sla je dit jaar nog over voor ervaring? We hebben veel spelers die niet zelfs over slaan met het excuus van ik ben er nog niet klaar voor. Maar als we jouw spel zien, dan nou, dat ik niet heel nog niet kandidaat maken. Maar realistisch gezien, als de lijn zo doortrekt, vind ik dat niet gek. Nee, ik heb sowieso de intentie om te komen. Ja. Dus ik, ik ga er sowieso bij zijn. Uh, als, als het natuurlijk uh, uh, met alle... COVID-restricties, als het allemaal toelaat, dan uh, ben ik er sowieso bij. Uh, ja, en ik hoop natuurlijk uh, in de komende vier, vijf maanden er stappen te zetten. En, uh, ik, ik denk als ik realistisch kijk in het begin van 2020... Dan uh, was ik heel blij als ik boven de 70 gemiddeld schoot. Dan was dat heel spannend voor me. En uh, als ik nu uh, 85 middels gooi, dan uh, ben ik niet echt tevreden. Dus, uh, het, uh, het, ja, het verandert je eigen perspectief. En ik denk dat ik uh, beter ben gaan realiseren dat ik, uh, ja, dat ik mee kan in bepaalde dus grote Voorheen speelde ik een toernooi en dan ging ik erin. En dan wist ik al, dacht ik, uh, ja, goed een paar ronden overleven. En uh, een leuke, leuke middag ervan maken. En nu. Uh, ja, ik eh, ben niet naar Florida gevlogen om uh, om uh, ja om in de kwartfinale te komen. Je gaat dan binnen en als je een beetje houdt en ja, dan, dan kun je heel ver komen denk ik. Ja, nou, want je hebt ook uh, al behoeld laten schrijven dat je, je ook nog naar Q School wil volgend jaar. Is dat eigenlijk dan het ultieme? Dus je werkt eigenlijk een hele jaar op en dan is je dat wat Een doel in de weg naar Q School of zie je dat niet zo? Jawel, ik denk dat dat de uiteindelijk, ja, hopelijk het hoogtepunt uh, is, is Q-School voor mij en ik vind uh, de CDC en een kaart uh, of een, een, een plek bij de wereldkampioenschappen is heel mooi, maar uh, uiteindelijk, als je echt wat wil bereiken in de dan zou je die uh, tourkaart moeten winnen. En ik denk dat dat, uh, ja, dat heeft mijn focus uh, natuurlijk. En dan komt op de lange termijn komt dat WK ooit wel eens. Uh, dat is niet uiteindelijk... Uh, uh, waar ik, uh, ja, ik wil niet alles inzetten op het WK. Dus, dus voor mij echt uh, uh, op lange termijn. En uh, Q-School is, is natuurlijk de beste weg daar naartoe. Dus. Um, ja, je, je praat nu al over de, de World Masters hè, en over Q-School. terwijl je In principe ben je natuurlijk net begonnen met je dartcarrière. Uh, het eerste WDF-toernooi waar je meedoet... Die pak je meteen. Laten we het heel even... Ook nog hebben over dat toernooi, hè, de Cherry Bomb International. Dat was een bronstoernooi. Op de WDF-kalender. Um, ja, hoe kijk je terug op dat toernooi? Er waren heel veel deelnemers, uh, ruim 200. Grote namen. Uh, namen als uh, Danny Lobby heb je verslagen. En uh, Gary Mawson, uh, beide darters die gewoon op het WK hebben gestaan. Um, ja, hoe, hoe was de sfeer daar op, op zo'n toernooi? Eindelijk weer fysiek tegen elkaar darten. Ja, het was. Uh, ik denk dat ze niet verwacht hadden dat er zoveel mensen zouden komen. Mm. En ik denk dat met name omdat het het eerste grote toernooi was, dat iedereen er uh, uh, natuurlijk naartoe is gegaan. En uh, ja, zoals je al zegt, er waren heel veel uh, uh, grote namen daar, mensen die al heel veel bereikt hebben. Ik, weet, ik had gesproken met Gary Marson en die heeft volgens mij in de UK Open uh, finale gestaan. En uh, die heeft al. Uh, ja, 30 jaar ervaring. En, uh, ja. Ja, dat is mooi dat je tegen zo'n uh, zo mensen kan spelen, maar uiteindelijk, uh, zodra die wedstrijd begint, dan uh, maakt het me niet zo uit uh, wie je bent. En als ik maar, uh, ja, ik, uh, ik probeer gewoon zoveel mogelijk te scoren en de dubbels de, de te raken. En uh, wat, wat mijn tegenstander doet, uh, probeer ik niet zo uh, naar te kijken. Nee, precies. Maakt niet uit wie je bent. Uiteindelijk wil je gewoon iedereen uh, afslachten natuurlijk. Um, ja, ik vroeg me eigenlijk af, hè. Ik bedoel, Mason en Lobby, dat zijn wat grotere namen. Um, jij komt dan voor het eerst kijken op dit WDF-toernooitje. Uh, gingen ze al rekening met jou houden? Hè, voor, dat op, op, voor dat opwarm opwarmtoernooitje natuurlijk. Um, of was het echt een volledige verrassing dat jij daar... Op die uh, vrijdag was het volgens mij dat uh, warming-up-toernooitje won? Nou ja, ik denk, de, ik denk dat de meeste mensen me wel kennen. En, uh, mm -hmm. Met name uh, door mijn online uh, uh, spel. En, uh, ik, ik heb een maand of twee geleden gooide ik een negen darter Valt Ik denk dat heel veel mensen me daarvan kennen. En um, goed, dan is het altijd de vraag: uh, uh, ja, zij weten ook niet of ik uh, in, in live tournaments of ik dan beter speel of slechter. Dat, dat is altijd de vraag. En op vrijdag had ik de eerste twee wedstrijden. Uh, ja, heel veel, toch wel zenuwen. Het, het, ik kwam niet in mijn spel en uh, miste heel veel dubbels. Uh, en toen. Moest ik tegen uh, Robbie Phillips, ook een van de betere Noord-Amerikanen. En uh, ja, toen gooide ik volgens mij over de 100 gemiddeld. En vanaf toen uh, heb ik eigenlijk niet meer teruggekeken. Heb ik, uh, ja, goed, die finale moest ik dan terugkomen van 4-1. Uh, dus, dus dat was wel spannend. Maar die zaterdag heb ik eigenlijk nooit getwijfeld aan: uh, ja, of ik, uh, of ik het goed ging doen, ja of nee. En goed, en als een tegenstander het dan beter doet, dan maakt me dat niet zoveel uit. Maar. Ik had in ieder geval een heel goed gevoel de hele zaterdag. Dus, uh, dus dat was prima. Ja, je won inderdaad dat warming-up toernooitje. Um, nou zei je in het, in het vorige gesprek een beetje van dat je eigenlijk dacht... dat dit dat warming-up toernooitje, dat het dat officiële toernooitje was. Um, maar toch, ik denk, als je er zo op terugkijkt... was het denk ik fijn dat je dat uh, oefentoernooitje in, uh, in de zak had. En dat je dan op die zaterdag gewoon al wist van... ik kan de grootste namen verslaan, ik... Uh, Kom maar op ermee, uh, zeg maar. Ja, ja zeker. Ja. En ik denk uh, uh, dat ik heel veel geleerd had van die eerste finale tegen, tegen Danny Lobby. Dat ik, uh, dat ik wist van uh, je moet je eigen tempo spelen en, uh, en niet meegaan in, zijn, uh, in hoe snel hij speelt. En uh, ja, goed, ik weet wat hij kan en uh, ik speel gewoon tegen het bord. En ik, ik had voor mijn gevoel, die finale zaterdag was ik gewoon, uh, had ik de controle over de wedstrijd. En, uh, ik mis in het begin een paar dubbels en hij pakt dan een paar legs nog. Maar ja, voor mijn gevoel, die finale zaterdag uh, had ik de controle en uh, goed, een, een goede finish uh, op het juiste moment. En, uh, dus dat, dat was wel mooi dat dat dan uh, ook wel uitkomt, natuurlijk, die zaterdagavond. Precies, het is uh, het begin van um, jouw toekomst in de, in de, in de Darten. Um, als we zo een beetje moeten gokken, ik denk dat jouw doel voor dit jaar is, buiten mooie prestaties leven natuurlijk, um, op de World Masters bijvoorbeeld, maar buiten dat is denk ik ook gewoon het WDF-WK halen. Um, ja, heb ik de, hebben we dat goed, uh, goed gegokt, dat, je, dat dat het doel is van 2021? Ja, mijn doel was de, de World Masters. En, uh, okay, yeah. dat, dat lukt dan het eerste toernooi, dus ja, dan moet je, mm -hmm. dan moet je nieuwe doelen zetten. En uh, ja, ik denk dat het, het WDF-WK uh, haalbaar is. Ik heb natuurlijk een nadeel dat, dat de punten van 2020 uh, blijven staan. En daar heb ik geen punten. Dus ik uh, loop wel wat achter wat dat betreft. Alleen uh, het komende toernooi in Charlotte, uh, de, de meeste namen zullen een uh, Tampa zijn voor de CDC-toernooi. Uh, en uh, dus daar zou ik eventueel een slag kunnen slaan om uh, in ieder geval... Uh, ja, op gelijke hoogte te komen met uh, mijn met, met, met directe concurrenten. Ja, genoeg WDF-toernooitjes nog open. Ik heb ook... de Virginia Beach Classic heb ik staan en de Seacoast Open die jij... van plan bent om te bezoeken. Um, nog, nog één laatste vraag van mijn kant. Uh, ja, je hebt, je hebt familie... Natuurlijk in Nederland. Um, is bijvoorbeeld de Dutch Open een optie, dat je dat combineert met het bezoeken van je familie of gaat dat nog net te ver? Uh, ja, daar heb ik eigenlijk niet over nagedacht. Nee, en het is, het is nu gewoon uh, wat moeilijker met COVID. en hmm. uh, um, Natuurlijk ook uh, uh, qua werk uh, um, neem ik al heel veel vrij en ik, ik werk ja. in de hospitality en tourism, dus normaal gesproken werk ik ook in de weekenden. dus uh, ja, ik, ik, ik vraag al best veel van hun om, uh, om mee te laten gaan al die weekenden. Dus daar heb ik niet eigenlijk uh, uh, nog over nagedacht. Maar ja, goed, uiteindelijk toernooien als de, als de Dutch Open, dat zijn wel de, de, ja, de mooie toernooien, die, die zou ik uh, uiteraard graag willen spelen. ja. Ik even uh, iets andere vraag. In je regio wordt ook veel softtip gespeeld. Dan weet ik dat jij dat ook doet. Ben jij van plan dat gaan af te bouwen? Want je, speelt, je gaat de vrij dat al wat lichtere spelen. Dus je speelt met een andere setup, een andere gewenning. Ga je dat afbouwen? ga je daarmee door? Je ziet bijvoorbeeld wel spelen die bij de PDC voor een software spelen, die zijn bijna niet meer. Of een paar keer PA, want het valt het is een andere setup dus het voort ook anders. Ja. Hoe vaker je gaat wisselen, hoe meer twijfel het vaak met je mee denk. Hoe ga je dat aanpakken? Of speel je nog software? Ja, dus toevallig uh, vandaag dat ik uh, soft-up-leak uh, uh, heb en uh, ik, ik train geen soft dus ik heb wel een, uh, een bocht hier hangen, maar ik train het niet. Uh, dus ik speel alleen uh, toernooitjes en wedstrijden. Um, ja, ik, ik, ik, ik ben er goed in, dat is het probleem. Uh, ik, ik heb tot nu toe, uh, uh, ja, ik, ik weet niet of de naam Leonard Gates jullie wat zegt, en uh, tegen hem speel ik... Uh, uh, regelmatig en ik, ik heb nog nooit van hem verloren. En hij is toch wel een beetje de man in soft tip hier en ik denk dat ik nu... Uh, ja, vijf keer op rij heb verslagen, dus... Uh, hij, hij, hij kijkt me ook niet aan als ik hem zie, dus... Uh, ja, dat blijft wel, uh, dat blijft wel mooi. Het, het, het, er is ook iets meer geld te verdienen in soft tip dus ik, ja, ik hoop het wel te blijven doen, maar goed, als je uiteindelijk... Uh, uh, ja, ik snap uh, PDC tourkaarthouders dat die het niet meer doen natuurlijk, dat, uh, dat snap ik... Uh, ja, is goed. Uh, mooi verhaal heb je. Een Limburger die verhuist naar Amerika en daar zijn dartcarrière begint. Uh, ik denk dat het uh, Noord-Amerikaanse continent uh, Jules van Dongen nu, nu kent. Uh, Nederland kent van Dongen nu en die uh, zal, zal uh, hem natuurlijk hopelijk bij de World Masters nog veel beter kennen. Dus uh, we wensen jou succes op de World Masters en op de aankomende WDF toernoontjes. Um, en bedankt uh, dat we je hebben mogen ja, interviewen. Hartelijk dank. Is goed. Uh, bedankt voor het kijken naar deze video op uh, het YouTube-kanaal van DARS Actueel en uh, tot de volgende keer.